Vanuit de gedachte dat alle religies worden geïnspireerd door dezelfde bron, lezen we teksten uit heilige geschriften van de wereld. In een hindoe-geschrift lezen wij Hoewel de belichaamde ziel van zinnelijk genot weerhouden kan worden, blijft de smaak voor zinsobjecten bestaan. Maar wanneer ze zulke bezigheden opgeeft, omdat ze een hogere smaak ervaart, is ze onwankelbaar in haar bewustzijn. De zintuigen zijn zo sterk en onstuimig, o Arjuna, dat ze zelfs de geest van een wijsgerig persoon, die zich inspant ze te beheersen, met geweld kunnen meesleuren. Wie zijn zintuigen beheerst en volledig in bedwang houdt en zijn bewustzijn op mij richt, wordt een mens van onwankelbare intelligentie genoemd. Door zijn aandacht op de zinsobjecten te richten, raakt men aan zijn gehecht. Uit zulke gehechtheid ontwikkelt zich lust, en uit lust ontstaat woede. Uit woede komt volslagen illusie voort, en illusie veroorzaakt verwarring in het geheugen. Wanneer het geheugen verward is, gaat de intelligentie verloren. En is de intelligentie eenmaal verloren, dan valt men terug in het materiële moeras. In een boeddhistisch geschrift lezen wij: Waarlijk, als levende wezens de resultaten van al hun boze daden zagen, zouden zij zich er in walging van afwenden. Maar zelfzucht verblindt hen, en zij hangen aan hun aanstotelijke verlangens. Zij snakken naar genot voor zichzelf en veroorzaken pijn aan anderen. Zo gaan zij door zich in de spiraal te bewegen en kunnen geen ontsnapping vinden in de hel die zij zelf scheppen. En hoe leeg zijn hun genoegens, hoe ijdel hun inspanningen. In een Zoroastrisch geschrift lezen wij Soms wanhoop ik wel eens, heer, of de overwinning wel voor het goede is weggelegd. Zal de wereld dan toch aan de duivelse listen te gronden gaan? Zijn het niet juist de bedrijvers van ongerechtigheid aan wie steeds weer de rijkdommen toevallen, zodat men er soms aan begint te twijfelen of de gerechtigheid wel aan de kant van de waarheid staat? Zijn bedrog en leugen niet een veel lonender bedrijf? O Heer, sta mij bij in dit uur der verleiding. Schenk kracht aan mij. In een Joods geschrift lezen wij: Welzalig de mens die wijsheid vindt, de mens die verstandigheid verkrijgt. Want wat zij opbrengt is beter dan de opbrengst van zilver. Wat zij doet gewinnen is beter dan goud. Zij is kostbaarder dan koralen. Al wat gij kunt begeren, kan haar niet evenaren. In een christelijk geschrift lezen wij En zij kwamen te Jeruzalem, en Jezus ging de tempel binnen, en iedereen die daar iets kocht of verkocht, begon hij weg te jagen. Hij gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver. En hij liet niet toe dat iemand enige voorwerpen over het tempelplein droeg. En hij hield de omstanders voor, staat er niet geschreven, mijn huis moet voor alle volken een huis van gebed zijn, maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt. In een islamitisch geschrift lezen wij, in de naam van Allah, de barmhartige, de genadevolle. Weet dat het tegenwoordige leven slechts spel is en tijdverdrijf, pracht en onderling gepraal en streven naar meer bezittingen en kinderen. Het is bijvoorbeeld als regen, waardoor de plantengroei de kwekers verblijft. Dan droogt het op. Gij ziet het geel worden en vergaan. En in het hiernamaals is er een strenge bestraffing en alles vergiffenis en welbehagen. En het leven in deze wereld is niet anders dan een zaak van begoogeling. In een mystiek geschrift, de Gaiaan, lezen wij Ik vind het leven in de wereld heel boeiend, maar mijn ziel verlangt naar afzondering, ver van deze wereld. Als een wereldsmens het al moeilijk vindt om in deze wereld te leven, hoeveel moeilijker is er dan wel niet voor een spiritueel mens? Macht kost meestal meer dan ze waard is. Wie haar verwerft, zonder er op de juiste manier gebruik van te kunnen maken, raakt haar uiteindelijk kwijt. Want wat door machtigen bedwongen wordt, komt eens in opstand. Als de mens moet kiezen tussen geestelijk en stoffelijk gewin, blijkt of zijn schat op aarde dan wel in de hemel ligt. In de stoffelijke wereld is water het reinigende, zuiverende element. Op een hoger plan is dat de liefde.